een nieuwe video! We zijn bij Jumping Indoor Maastricht met nog een aantal gezellige YouTubers. Ik weet, ik weet niet of Maatje aan het doen is. Ik ben een introje aan het opnemen. Van vroeger een beetje, hè? Oh, we ja, moeten we kaartjes in- en uit scannen. We gaan lunchen. We hebben net een meet-and-greet gehad. Misschien wil Alain zich even voorstellen. Ik, hè? <laughs> uh, mijn naam is Alain. Ik uh, ben voor equino En wat doen jullie dan? In het watercentrum in de Padisborg. Met een handelijker. Wauw! Tess, is er ook nog iemand met wie jij op de foto wil? Ik nog een keer met Jeroen. Ja. Jeroen? Ja. Niet Sinterklaas? Eh, uh, ook. Oh. Ook? Elke week al twee keer met Jeroen op de foto bij Sinterklaas. En dan weer! Hey! En kijk, Sabine? Sabine die probeert, en even ook, om niet in beeld te komen. Omdat het gewoon een soort stom is. Want ja, als je YouTubers begeleidt, kom je in beeld, Sabine. Oké. Okay. <laughs> even kijkt iets gemakkelijker, dat is wel fijn. Dus nou ja, we gaan nu lunchen, de meneer is kaartjes aan het uitscannen en dan uh, gaan we straks nog een keer richting de geek Nu zijn we toch al een aantal jaren samen met alle YouTubers. En nog moet ik dus gewoon opschuiven, want Tessa, vertel het maar Tessa. Zullen we naast Elisa zitten? Nee, Tessa wil naast en Als ze allebei zitten, vrienden ja. zitten. Precies, gewoon nog steeds een fangirl. En dan door naar die, kom. Ik stap op het bord. En het bord beweegt. Check. Hey, oh, ik, ik ben net milkshake zo. Ik een en dinsdag vandaag. Uh, gisteren was een rare dag. Zullen we even. Nou ja, nee. Ja, ze zijn alleen het paspoort van Verona komen brengen. Want de inentingen worden weer gedaan. Hoe uh, is je wat? Oh. Zo. De inentingen worden weer gedaan uh, vandaag. Dus Verona zal wel ingeënt zijn. Dus die uh, gaat lekker rijden. En dan. Ga ik met Verona wandelen? Dat is wat ik doe: wandelen. Zo, buitenom nog eventjes een uh... julopje. Ja. Dat is altijd lekker. Hopelijk komt ze nog terug. Tessie dus heeft lekker gereden, ze is even buitenom geweest. En nu ga ik met de vroontje lekker even stappen. Vrijdag komt de dierenarts weer. Die gaat dan eventjes bel Zoals een beter woord voor zijn, maar die weet ik even niet. En die kijken gelijk Corona na. Ik heb van de week al eventjes zondag gekeken. Want toen was het donker. En toen zag ik niks meer. Maar we houden het toch gewoon even vol tot vrijdag. En dan kijkt de dierenarts even. In het ergste geval heeft ze een paar dagen extra gestapt. Terwijl dat niet nodig was. Dat vind ik niet erg. Ik vind het wel erg als ik erop ga zitten of uh, gaan logeren. En we dan te snel begonnen zijn. Want dat werkt meestal niet zo heel best. Dus we gaan nu eventjes nog een keer wandelen. Het is nu nog best licht, maar als je naar buiten kijkt, je ziet gewoon 1,5 duisternis. Het is nu 4 uur. En met 4 uur komt Kim aangerend met een laptop, uh, zweep, uh, zadel, uh, laarzen, zulke dingen volgens mij. Oké. Okay. Zo, de dametjes gaan lekker rijden is nog kreupel hij ah, is niet meer kreupel maar ik wil eerst de dierenarts laten kijken die komt vrijdag vandaag woensdag dus uh, ik ga kijken hoe het Tessa rijdt en ik heb lekker gewandeld maar het is buiten te donker dus dan kan ik niet filmen ik weet niet precies hoe je dit dan het paardrijden kan noemen zo dus inzoomen maar zo staan ze dus al behoorlijke tijd uh, aan de bakrand nou, het zal gezellig zijn. Moet even dichterbij, komen, Kim. Waarom zien we Kim niet zo vaak in de video, Kim? Ja, dat weet ik ook niet eigenlijk. Nee, dat... Ja, dat weet je wel. Ja, toch. Volgens mij kan ik aan de bar zitten eten als ze niet zit in plaats van op mijn pony zit. Of ze zit bij mij in de auto. Ja, dat, dat gebeurt ook wel. Ja. Of ze is hier om mijn paard te rijden. En dan ben ik er niet. Nee. Dus Kim, je moet iets beloven voor 2019. Oh jee. Ik denk... Dat het verstandig is dat jij met je eigen camera ja, ook stukjes gaat maken voor voor vervaarden. Kun je dat onze lieve kijkertjes even beloven? Ik je het wel. Nee? Ja, ik beloof dat zeg je dan. Ja, ik beloof dat. Dinsdag ja, vandaag. Nee, helemaal niet. Vrijdag vandaag. is toch al die dagen. Uh, Zometeen komt de dierenarts voor Verona om te kijken of ze nog kruppels. Dat denk ik niet, want zondag ging het eigenlijk al goed en toen heb ik toch nog doorgestapt tot vandaag. En uh, voor Bel, want zij is ook chiropractor, dus dan kan zij even Bel lekker losmaken. Dat is wel fijn hoor. Net als wij wel eens een massage nodig hebben of een dagje spa. Nou, paardjes ook lekker te wennen. Net op de was heel veel geluid, dus ik denk ik wacht wel even tot ik thuis ben. Dan verstaan jullie me misschien. De dierenarts is geweest, de Verona de kreupelheid is zo goed als over. En nog ietsjes, dat je als ze wat meer gaat strekken, dat je nog ietsjes ziet, maar ze lopen weer prima. Dus we gaan nu heel langzaam de komende drie weken weer opbouwen. Vandaag als het goed is gaat Kimmetje even met haar onder het zadel stappen en dan twee minuten op de ene hand en twee minuten op de andere hand draven. Even de rest alleen stappen. Morgen even wandelen. Dan gaan we zondag denk ik even een beetje logeren. Misschien twee minuutjes weer draven. En dan maandag weer wandelen. En dan dinsdag misschien er weer eens op. En zo heel rustig aan gaan we er weer opbouwen. Dus dat gaat goed. Uh, Bel is lekker gemasseerd of gekraakt of nou ja, teruggeduwd. Ze vond het heerlijk ik stond te genieten. Dus dat is hartstikke fijn voor haar. En. En ja, nu is het natuurlijk gewoon weer tijd om te werken. En vanmiddag gaat uh, ja, Tess even met Bel aan de slag. Want de rijen gaan we niet doen, natuurlijk vandaag. En morgen ook niet. En dan heeft ze zondag de vaardigheidsproefje 2. Dus dat is ook weer spannend.